De het kinderziekenhuis is het enige niet-academische kinderziekenhuis van Nederland. Het is een kleinschalig ziekenhuis met grootste dingen. In de JKZ is alles op het kind gericht. Zo hebben we onder andere een kinderspoedeisende hulp en de kinderradiologie. Ook hebben we in de JKZ op de derde etage een one-opwekte Hierdoor kunnen ouders 24 uur per dag bij hun kind zijn.